Nou, wat ik heb verteld is een aantal opvallende punten waarin sociaal ondernemers zich in zorg en welzijn zich onderscheiden van reguliere zorg en welzijnsinstellingen. Ten eerste dat ze heel goed inspelen op behoeften die er zijn in de markt. Ten tweede dat ze daarbij uitgaan van de kracht van de doelgroep. Niet alleen kijken naar de beperkingen, maar juist ook wat iemand nog wel kan. Ten derde dat ze daarbij heel goed de, eigenlijk de sociale overwaarde die er is in de samenleving voor inzetten. Wat we wel zien is dat met name die kleinere zorginitiatieven, dat die toch moeite hebben om aan startkapitaal te komen, om echt te overleven. En daarom gaan we ook een actie opzetten om een manifest op te stellen waarin we eigenlijk aangeven wat, wat is er nou nodig om ervoor te zorgen dat die sociaal ondernemers in zorg en welzijn veel meer ruimte kunnen krijgen om te groeien. We hebben gezien bij Hugo Borst hoe goed dat werkt als de samenleving in beweging komt. Dus we hopen ook voor dit manifest dat we heel veel steun gaan krijgen.